Ik denk dat dit het allermooiste feestje is. Ik weet niet wat er gebeurt. Dit is het feestje. Het allermooiste feestje. Het allermooiste feestje. Hi, deze zomer ga ik op zoek naar het allermooiste feestje. En vandaag ben ik uitgenodigd door Elise. Hey Emma, ik ben Elise en komende zaterdag is Swag, hier moet je echt bij zijn. Er komen allerlei bands, we gaan dansen, we gaan mosje. Dus uh, dit gaat het allermooiste feest worden. Mosje, bandjes, nou, dat klinkt nu al als een topavond. En ook vandaag gaan we weer op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Maar eerst is het zaak dat ik het feestje en Elise ga vinden. Wat begon als een bandavond voor vrienden, is door de jaren heen getransformeerd tot een befaamd punkfestival. Honderden punkers en boeren trekken naar het platteland om de vijfde editie van hun Swag Festival te vieren. Hier wordt tot diep in de nacht voor en door vrienden opgetreden. Zo ook door de leukste bassist van allemaal, Elise. Wij hoorden dat hier ergens een feestje is. Ja, dat klopt. Daar klopt? Ja, rechts achterop het terrein. Ja. Daarheen? Dat is mijn entourage. Ik denk dat het daar is, hè? Ik ben op zoek naar Elise. Elise, ik zou eigenlijk gezegd geen idee hebben wie Elise is. Sorry. Op zoek naar Elise. Elise! Oh, ze zit... Ze zit hier. Elise! Hé, hey. hey, daar ben je, kom! Hi! Oh, wat een Fijn gevonden te hebben. Ja, zeker. Jij hebt mij uitgenodigd. Klopt, klopt. Dit is swag. Dit is swag en dit is jouw allermooiste feestje? Dit is het allermooiste Heb feestje. ik van horen zeggen. Sowieso. Dus wat maakt dit feestje uniek? Oh. Dit feestje is uniek omdat het gewoon een band is. Die dachten, wij hebben hier terrein, wij hebben hier een ook, wij kunnen hier muziek maken. We gaan die bands uitnodigen, we gaan hier lekker mosje, we gaan hier gewoon... Ja, maar dat zei jij, Mosje. Sowieso mosje. Je uh. gaat wel mee de putten hè? Oh ja, ja, ja. ja. ja. Um... <laughs> een morspit. Een morspit. Oké. Oh, ja, okay. Sowieso wordt er veel gecrowdsurfd. <laughs> dus dat is het hoogtepunt ook wel een beetje, misschien het crowdsurfen en eigenlijk... Ja, de, de, de laatste band, dat iedereen zeg maar op zijn hoogste punt is, dat is gewoon een piek en daar gaat iedereen in los. Nice. Nou, wat, wat drinkt men hier zoal? Eigenlijk pils. Dus jij zou zeggen dat de verplichte versnapering swagpasta en is? pils is? Ja, pils. Geef mij dan maar een swagpasta en pils. De verplichte versnapering. Moet ik eerlijk zijn? Ja. <laughs> <laughs> wil je dat ik eerlijk ben of wil je dat ik aardig ben? Um, een mix. Ik vind het... Um, um, charmant, flauw, van smaak. Is uh, al een tijdje geleden gemaakt inderdaad. Maar is wel bodem. Mm. Dat gaat het om. Maar ik ben echt wel met deze shit eigenlijk. Ik ben, ik ben hier voor het eerst en ik vind het nu al fantastisch. Oeh, jij bent een swagmaagd. Ja, <laughs> nou, zeker. Ja, absoluut. Het is niet zoals van die grote feesten zoals op Lowlands of gewoon van die festivals. Nou, ik vind het dat je altijd zo'n soort van half georganiseerd is, een half een beetje kut is ofzo, dat je denkt... half een beetje kut is? Ja, zo we even kijken, ja. okay, er is ik begrijp dixie, wat je zegt. maar er is maar één ding. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ga even iets opbiechten ja. met jullie nu, oké? Okay? Ja. ja. Ik heb echt een bloedhekel aan rock en punk en zo. Ja, nou, misschien dat dat vanavond gaat veranderen. Ik weet echt niet wat ik daarmee moet. Ik kan er niet op dansen, ik weet niet wat ik moet doen. Ben jij ook op swag? Ja, ja! Ga je vanavond met de morsje beten? Nou, uh, kan ik nee zeggen? Nee. <laughs> Eigenlijk niet. Nou, dan is het besloten. Oh, zorg dat je één voet altijd op de grond hebt. Want als je dan als je een beuk krijgt terwijl je springt, ah, ah, dan ga je. Niet springen in een moos springen. Oh, dat vind ik een hele fietje. Dus ga ik op zoek naar de gangmaker. Nou, ik denk sowieso alle crewleden wel, uh, maar je hebt net met onze vriend Lucky gesproken. Dat is ook wel echt een gangmaker hoor, ja, ja, die, die, die ja. kent zeker iedereen. Als ik iemand moet nomineren tot gangmaker dan is Luca. Hoe gaan we nou uitmaken wie hier de gangmaker is? Nou, is ja, steek nee. we moeten <laughs> iets punkers verzinnen dan dat. Oké, okay, maar wat moet ik dan gaan doen? Ga je ondelleren? Als, no. als je dat kan? Nou ja, we, we kunnen even iets bedenken natuurlijk om het feestje op gang te brengen. Okay. Wat zou jij doen als gangmaker? Wat kom jij mij nou brengen? Uh, de, de offergitaar. De wat? Er staat daar een uh, vuurton wat is het van Mike? en daar mag jij ja, hem uh, op kapot minuut slaan minuut. en hem dan uh, offeren. Dat meen je niet! Oké, okay. moet ik nog wat zeggen voor het gebeurt? Wat wil je zeggen voor het gebeurt? Ik moet zeggen dat ik wel een beetje baldadig word van dit feestje. Ik heb zin om een soort van dingen te trappen en zo en kapot te maken. En volgens mij is dat ook precies de bedoeling. Jullie hebben iets bedacht? Ja, we hebben jullie. Oké, okay. we gaan op dit moment namelijk een ad-wedstrijd doen. Een wat? Een ad-wedstrijd. Wow. Maar niet zomaar een at-wedstrijd, namelijk een team-at-wedstrijd. Wat een verschrikkelijk slecht idee. I love it! Om te bepalen wie de gangmaker wordt, spelen wij de at-estafette. Oftewel... De at stafetten. De at stafetten. Yeah. Het is heel simpel. We staan schouder aan schouder. En de volgende mag pas beginnen met atten. Als de ander een biertje op heeft. We hebben hier de team, captains. Lux! <tie> en aan de andere kant... Luca! In drie, twee... Oh, en die zal de volgende laat beginnen. En dan aan de andere kant is Elise nog bezig met een biertje, maar het biertje is op. Kijk, kijk, kijk, dat is nog eens altijd. Is hij op? Is hij op? Ja jongens, het is bepaald. Luca, omdat jij de winnaar bent van deze gangmaker at stafette, overhandig ik jou de enige echte gangmaker trofee. Ja! Ik heb een koek! Ja! Het is een beetje in de stijl van het feestje. Ik ben hartstikke blij ermee. Me. Oké. Okay. Ja. Moet je mee? Moet je mee? In de morsfit? Ja, ja leuk, ga ja, mee. Ja, ja leuk. Oké. Okay. Oké, okay, let's, let's go. We gaan, Let's go. we gaan, Oké, oké. Grapje, grapje, grapje, grapje. Is dit het allermooiste feest? Het is het allermooiste feest. dat bestaat. Overleefd. Het surf heb ik overleefd. De verplichte versnapering was toch een gezapige pasta. Met een best lekker biertje, kan ik je vertellen. De gangmaker was een hit, want er werd geat als nooit tevoren. En het hoogtepunt, ja, daar kan ik maar één ding over zeggen. Heel erg heftig. Dus bij deze stop ik op mijn hoogtepunt. Tot volgende